Bij het toevoegen van de rolkleuren gebruiken we een paard waar de rolkleuren al in zitten. Onder tab View vind je Styles. En hierin zie je dat alle rolkleuren toegevoegd zijn. In de Style Organizer kunnen we deze rolkleuren selecteren vanuit het paard en toevoegen aan de material table de MTL file als we deze dan opslaan dan zie je dat ze zijn toegevoegd nu openen we onze template en gaan we weer naar de tab view en kiezen we weer styles Ook hier gaan we naar de staalorganizer. En zie je dat de kleuren in de material table nog steeds toegevoegd staan. Dus die selecteren we allemaal. En plaatsen we in de template. Als we deze template dan opslaan. Kunnen we de rauwe kleuren gebruiken in bijvoorbeeld de ParkPainter? Je ziet dat ze hier toegevoegd zijn aan onze kleuren in de ParkPainter.